De laatste melding voor vandaag, want zo blijf je bezig. We ga nu naar een persoon niet dat spreekbaar denk reanimatie in reanimatie. Alle mensen, leuker kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LS Bluva en more. En vandaag gaan we op pad met de Rapid Responder. Dit is Wim, uh, Wim zit ook bij de ambulance, Wim kan gewoon alles joh. Uh, deze twee ambulances zijn natuurlijk van Beunhaas, shout-out naar Beunhaas en deze is van ministerie van MOTS, Shout-out naar ministerie van Mods. Uh, we hebben meteen de eerste melding al uh, via de pieper ontvangen bij dit melden. Uh, die, heb ik nog niet, uh, uh, die is nog niet in beeld gekomen toen nog niet eens begonnen met de opnames. Voertuigcontrole hebben we wel gedaan. Het is een A1, uh, iemand is, uh, uh, heeft toch wel een flinke wond aan zijn borstkast. De ambulance is ook mee onderweg, de gewone ambulance. En Wij zijn gevraagd assistentie. Uh, ja, de Rapid Responder voor de mensen die echt denken van, wat the fuck is dat? Dat is een, uh, een ja, ambulance, zoals je ook al op het raam ziet, achter. Uh, alleen deze kan uh, alles hetzelfde als een gewone ambulance, het busje dus. En hij kan niet vervoeren. En er zit maar één persoon op en dat is een ambulanceverpleegkundige. Dus uh, de ambulanceverpleegkundige die normaal op het busje zit samen met de chauffeur... Die kan ook worden opgeleid om solo te rijden. Het wordt ook wel een solo wagen of een solist genoemd. Um, die kan dan alleen rijden om snel te plaatsen te kunnen zijn. Om snelle eerste hulp op te starten. En mocht er dan.. Oh, man. Mocht er dan een uh, ambulance nodig zijn, een gewoon busje moet ik zeggen, nodig zijn. Dan uh, kan, uh, kan die nog worden opgeroepen. Maar het zijn vaak ook de meldingjes waar.. Uh, hij ja, reent toch de rood als wij groen hebben hè uh, de meldingen waar geen vervoer nodig is en dat kan worden opgelost ter plaatse maar ook gewoon de reanimaties die al kunnen worden opgestart door de rapid responder omdat die gewoon makkelijker door het verkeer gaat en ter plaatse zit te zien We denken, laat die maar eerst gaan. Nou, hallo, oranje. Dat is groen. Dat is dit oranje. Ja. We pakken de spoedtas, de lifepack. We pakken alles gewoon wat we maar uh, oké. Okay. Nou, twee spullen hebben. Dan gaan we onze patiënt uh, benaderen. Nou ja, via H, patiënt benaderen. Waarom heeft dat zo lang geduurd trouwens ook met de Rapid Responder speel? Dat is omdat ik echt um, hele lange tijd gewoon geen, um, geen de mod, tot de mot niet werkt. Even kijken, we hebben een uh, hartslag van 71. Een, ja, RR is in Nederland bloeddruk, maar dat is hier ademhaling. Uh, saturatie is 92%, dat is nou, een beetje aan de lage kant. Hij heeft geloof ik ook geen arm meer. Uh, dus uh, dat kan komen door die borstwond, uh, want dat is een chest trauma. Uh, dus we gaan hem in ieder geval wat zuurstof geven, omdat hij ja, misschien pijn doet bij ademhalen. Dat hij dat niet goed doet. Bloeddruk is verder goed. Uh, oh. En we gaan hem uh, overdragen aan de ambulance. De ambulanceverpleegkundige stapt al uit. Die uh, komt uh, naar de overdracht luisteren. Hoop ik. Nee, dus hij stapt weer in. Meneer wat zuurstof gegeven, ik loop even met hem mee, hij staat opeens recht. Nou, eigenlijk hoort hij nu op de bank te liggen. En hij zit achterin denk ik. Ja, hij zit achterin. Goed. Dus voor ons einde inzet en dan uh, meld ik hem af, zet de spullen weer terug, nu de kofferbak dicht, die gaat alleen automatisch dicht nou, top. dicht ja okay. goed gaan we terug naar de post nou deze mod is de ims mod maar uh, ja als je de nieuwste versie downloadt dan doet hij het sowieso niet dus ik heb uh, lang eraan gezeten, ja, wat ik al zei, ik heb zeker een paar maanden niet kunnen spelen met de IMS-mod. Terwijl ik die wel heel leuk vind, omdat je de vitale waarden, dus de bloeddruk, de pols, noem maar op, allemaal uh, kunt uh, zien. Maar de nieuwe versie zou blijkbaar ook zijn dat je gewoon de hele voorgeschiedenis van de patiënt kan zien. Uh, kunt zien welke medicatie uh, de patiënt gebruikt. Maar uh, ja, wat ik, als ik hem dan erin sleep dan gebeurt er niks. En iedereen in de reacties zegt dat als ik hem erin sleep gebeurt er niks. En dat komt waarschijnlijk omdat hij een verkeerde uh, Rage Native UI heeft gebruikt of zoiets. En uh, hij heeft dus de oude Rage Native UI gebruikt en de nieuwe app heeft iedereen inmiddels. Dus ja, dat heeft gewoon geen zin om daarmee uh, te spelen. Voor een A1 melding. A1 op de Buccaneer Way terminal. Misschien op het uh, vliegveld. Zo'n melding inlezen zien we over een uh, voertuigongeval. Dus daar uh, gaan we met twee eenheden op af. Misschien ook de politie of de command, ik weet niet waar het is. Daar zijn de collega's die net de patiënt hebben afgeleverd, dus die gaan niet mee. Ik pak hem even teven gesteld, als het verkeer wel stil gaat dan Ja, keurig. Misschien in de haven, daar, is, daar kunnen nog wel eens flinke ongevallen gebeuren. Volgende rapid responder video zal ik trouwens met de ambulance motor gaan, Lijken jullie dat wat of zeggen jullie nee niet doen? Als jullie dat wat lijkt, dan uh, ga ik dat in werking zetten. Voor is politie en ambu te plaatsen. Oh, Anders dit, de kleur ik van hier doorheen. Ik zet hem even zo neer voor de wegafzetting. Goedendag meneer, ik kan je helpen? Niet. bij meneer zijn die we aangereden lekker Audi Nou meneer staat al recht ik ga hem toch even vragen om te gaan zitten dan kan ik hem even goed beoordelen vooral dat het duizelig hoort gaan we eens kijken samen met mijn collega hoop ik toch want uh, die staan er allemaal maar bij alsof het niks is even kijken oké okay, oké okay. Ja, nee, ik zie niks raars, je kunt hem meenemen, collega. En wij gaan meteen door naar een persoon neergeschoten. Politie en ambulance is onderweg en zo meteen zo ja, we zien tot de ambulance meteen ter plaatse is. Ook weer een A1. Dus ja, eigenlijk kun je natuurlijk in de melding niet zien dat die is neergeschoten. Dus we moeten zeggen, we zijn gekoppeld aan A1 en dan gaan we nu inlezen en dan zien we nu dat er een persoon is neergeschoten. Ja, hij lijkt dat hij wel open gaat. Ja, goed zo. Danks wel het ruimte maken. Nice Mooie ruimte gemaakt, ook hier weer. Meestal maakt het GTA verkeer ook wel mooie ruimte, maar je hebt van die gevallen dat ze hem gewoon voor je pleuren. We zijn er bijna zo te zien als de politie wel gewoon te plaatsen. Ja. Ja collega, wat hebben we hier? Hopelijk is het veilig, ik heb eigenlijk geen bericht gekregen dat het veilig is, maar goed, iedereen staat hier al. Um, ja, ik denk een beetje dat het zo'n Amerikaans gebeuren is, dat uh, een beetje zoals België en Duitsland ook heeft. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het in Amerika zit, zitten, maar we zijn nu een medic. En ik denk dat dit gewoon is alsof wij de noodarts zijn of de... Uh, ...mug, zeg maar een beetje, die dan te plaats moet komen bij wat grotere meldingen en dan eigenlijk alle... ...belangrijke handelingen uitvoer. Uh, ja, hij is toch wel zwaar gewond, dat kun je zien uh, links aan, de, aan het leven, zeg maar. Hij heeft nog maar 29%, zo maar even zeggen. Uh, dus dat is niet goed, de bloeddruk is... ...nou, nou wel goed, de ademhaling is goed. Alles is verder, ja, is laag. Dus je moet hem gaan geven en dan kun je hem uh, meenemen. En hij loopt alweer. En dan gaan we nu naar een A2 melding. Uh, iemand uh, is misselijk en raakt veel. Ze zien dat er echt 8 kilometer verderop, is ja, zie je. Maar we kunnen snelweg pakken, dus daar zijn we redelijk snel. Goed, A2 hoort er ook bij, dus die ga ik zeker gewoon pakken. Maar de ambulance is er al. Dus uh, we gaan even zien waarom wij dan nodig zijn. A2 meldingen zul je. Ja nogmaals, je kunt natuurlijk wel zien tot de een rapid responder eerst gaat en dan een ambulance voor vervoer maar je zult bijna nooit zien tot een rapid responder nog later komt bij een A2 melding maar ja, deze mod die spant gewoon de auto's, de ambulance zeg maar in, 100 meter van het incident en als wij een kilometer of 5, zoiets als zoals nu moeten rijden, dan kunnen wij nooit eerder zijn dan een ambulance die vanaf 100 meter vertrekt We gaan eens kijken wat we hier gaan aantreffen. Uh, we houden de handschoenen, dus hebben we handschoenen aan zoals altijd. Maar we moesten rekening houden met infectie uh, gebeuren. Dus uh, het, ja, in ieder geval de bacteriën die over zou kunnen slaan. Dus dat gaan we uiteraard ook doen. Jammerland is wel met A1 gekomen blijkbaar. De temperatuur is verhoogd kan goed met uh, met een infectie natuurlijk. Hè. Uh, saturatie is ook hier wel laag, dat is het zuurstofgehalte in het bloedpercentage, 100% is het hoogste, uh, maar onder de 94 wordt bij normale patiënten niet echt geaccepteerd. Dus dat is wel weer laag. Dus ik weet niet of die bekend is met iets als maar CPD nummer op. Dan Ja, maar natuurlijk uh, kun je daar niet zoveel aan doen, dan wordt het misschien geaccepteerd, maar. Als hij dat niet heeft, dan moeten ze uiteraard we zuurstof gaan geven. Uh, dan gaat hij naar het ziekenhuis nu, krijgt hij waarschijnlijk een antibiotica cuur. En dan.. Uh... Ja. Oh. ja. we gaan uh, naar de laatste melding voor vandaag. Want zo blijf je bezig. We gaan nu naar een persoon niet spreekbaar verdenking in reanimatie. We zijn uh, eerste eenheid. Uh, of tweede eenheid gekoppeld en waarschijnlijk de laatste ter plaatsen maar dan kan de ambulance al opstarten rea en wij rijden dan gewoon mee leuk is je mag je zo hard rijden als je wilt of als ik kan ik zeggen want die amb niet heel hard en het is een 130 want het is een snelweg en we houden gewoon even de Nederlandse regels aan dus 40 kilometer boven de toegestaande snelheid is 170 uh, alleen in GTA is dat gewoon niet veilig en niet te doen zie je oeh daar heb ik geluk de ambulance is geplaatst. ik hoor ze graag in citrap situatierapport is dat ...over de toestand van het slachtoffer, wat er ja, toch wel is gebeurd en of er een reanimatie is of niet. Nou, we halen daar bijna 170 wel. Niet snel uit, want we zijn op kruispunten met rood licht. Lenkerbaan is vrij. En gassen. Officieel moet je helemaal terug naar 20 km per uur. Stapvoets. Maar ja, dat is nogmaals, in GTA zijn die snelheden gewoon onlogisch. Uh, misschien ook wel logisch, maar... Je ziet wel overal de realistic handlings uh, en... Uh, realistic handling en... Uh, top speed. Dus er zal niet voor niks zijn dat mensen die maken, want het is gewoon... Ja, het is gewoon kut, soms. Maar nadelen is een beetje, als je optrekt... Nee, als je de topsnelheid op... Daadwerkelijk bijvoorbeeld, deze Turan kan 200 of zo... Um, als je de topsnelheid daarop zet... Dan, of nou, we moeten zeggen, stel je pakt een Audi RS6. En die kan 320. Um, nou, de topsnelheid in GTA is misschien maar 100 of 200. Maar wat je krijgt als je de topsnelheid daadwerkelijk oops, op 320 zet. Dan krijg je dat de, um, dat de auto veel te snel optrekt om meteen bij die 320 te komen. Dus je kunt hem beter gewoon veel te snel laten optrekken. Om hem dan maar meteen bij die 170 te zetten. Of bij die 200. Maar. Je kunt. Ja. Dat is gewoon niet te doen. Als je hem op de daadwerkelijke topsnelheid zet. Want dan trekt hij dus ook gewoon snel op. Die informatie hebben we van Sys Games. Uh, want we waren natuurlijk bezig met onze Audi. Te vroegen van waarom kun je niet gewoon echt op topsnelheid 250 zetten. Want hij ging maar 150 of zo. Toen zei hij nou dat heb ik gedaan. Maar dan trekt hij gewoon makkelijk snel op. Dus uh, ja. Bedankt uh, Six Games daarvoor info dan ah kut oké okay, we waren hartstikke dood geweest waarschijnlijk maar ik wilde iets te soepel of te mooi indraaien Ja, jullie hebben natuurlijk alles al, hè. De lifebag, spoedtas, Lucas, noem maar op, beademingstas. Uh. We gaan uit van reanimatie. Ja, het is niet altijd een reanimatie, hoor. Een persoon die niet eens spreekbaar is, maar... Uh, ja. Luisteren. Ja, reanimatie starten. Okay, je mag gaan beademen, collega. Je had het allemaal al moeten doen. Oké, okay, we gaan opnieuw beoordelen. Dus we beoordeeld dan uh, saturatie daalt. Geloof ik, ik heb net de saturatie niet gezien. We gaan nog steeds even door met de reanimatie. beoordelen vitale waardes bekijken kijken of we al iets hebben we hebben geschokt we hebben medicatie gegeven we hebben alles al gedaan mochten om niet water dan stoppen we ermee saturatie lijkt wat te stijgen de temperatuur blijft ook gewoon mooi dat is niet echt een temperatuur voor iemand die dood gaat die zal natuurlijk snel afkoelen nou, hij is overleden stoppen ermee Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Uh, nu vragen jullie misschien af van waarom heb je nou een volledig blauw tenue aan. Dat is helemaal niet ambulance. Jawel. Uh, ambulance kan ook met volledig blauw. Dus een blauw t-shirt, blauwe broek. Uh, maar ze kunnen natuurlijk ook gewoon met, uh, mm, met deze. Maar nu ziet dit er zo raar uit. Joh. Zie je dan? Ik moet die, die bovenste kleur blauw... Kijk, de broek blauw klopt, zeg maar, maar de bovenste kleur blauw nog niet denk ik, dus die moet nog even aanpassen, maar dit is natuurlijk het ambu hoe jullie kennen, nog lange mouwen, maar dit kan ook gewoon, en wat ik dan zelf wilde is, uh... ah, die zit natuurlijk weer in zijn ambu, uh, wat ik dan zelf wel eens zou willen, bij het EEP menu, zodat Wim het kan, is, uh... Uh, even kijken nou, die tas moet sowieso even weg, Dit. Blauw en dan zo'n hesje met ambulance. Dat vind ik sowieso super tof. Uh, maar ja, ook deze kunnen gewoon uh, ook met een hesje en dit. Maar ze kunnen ook gewoon zonder hesje en dan zo. Dus het kan allemaal. En we doen het gewoon allemaal een keer. Maar Wim kan nu bij de ambulance, dus daar wil ik wel gebruik van maken. Kim niet. Uh, dus in ieder geval, ik zie jullie over twee dagen bij een nieuwe video. En dat zal zijn. Ik heb als lijmen dood, ik weet het niet. Tot dan, doei!